Goed zo, Joyce! Hé, Joyce! Kom maar, Joyce! Oh, Joyce! Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Annabelle, Annabelle! Kom eens! Hé, hey, Annabelle! Hé, hey, Joyce! Kom Joyce! Oh blackjack. Jij mag eerst blackjack. Jij mag eerst. Kijk eens blackjack. Kijk eens blackjack. Hey Annabel. Hey Roosje. Hey Jos. Ik pak even een nieuw